op weg naar een festival. Voor we naar het festival gingen, kochten we nog wat spulletjes voor onze pre. Onze pre bestond uit de douche van Henri. Na die verfrissing was het tijd om te vertrekken. Eenmaal aangekomen hadden we een paar problemen bij de ingang, maar de hemelse appelmoes hield mij gelukkig. Jammer genoeg was de eerste pot al snel op. Ja, um, We hadden nog een pot appelmoes gevonden in een rugzak. Asante was hopeloos op zoek naar een meisje. Zijn lokaas was een massagebord. want een massage! We... Na het festival had iemand mijn voorlicht kapot geslaan. Maar een man van DoFix hielp mij en gaf mij een nieuw voorlicht. Hey, thanks. Ik werd wakker. Er bestaat echt gewoon geen ochtend meer in mijn leven. Eigenlijk is dat echt wel erg. Mijn goede vriend Wout was blijven slapen bij mij. Ook al is Wout een beer, ik zoeg hem kapot. kom je zo op, Verder die dag klom ik samen met Beryl in een boom. Ook deed ik een droptest voor views. Even hoofdje voor de thumbnail. This is a I threw it on the en ik hou van pinda's, ik hou van kaas, maar ik hou niet van lange wandeltochten.